Nee, ik, ik, ik heb echt geen last. Ja, doe snel. Ik wil nu binnen half een half minuut. Ik heb, ik heb last. Yo, lotscha in deze nieuwe video. Vandaag ben ik terug op Frisky Games. En leuk dat je kijkt naar mijn kanaal. Als je afvraagt waarom die naam nou op die hond zit, dan uh, moet je even helemaal op de einde van de video kijken. Dan laat ik die clip er even in. Jongens, ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video. Laat ik van like achter dit like te passen en as kunnen halen. Wil je natuurlijk ook niet te abonneren als je het niet hebt gedaan. In het slechtste geval moet je de-abonneren. En geniet van de video. Slash essay. Oh, dit wordt een moeilijke fight. Ik ga sowieso droppen. Ja, ja. ja tuurlijk. Jij, jij het vloedje. ga hem trappen. Ik <laughs> zou hem in een itemframe hangen. Hij ah. <laughs> je hem weer Hij trapte erin. Anderhuis. Check, de trap lucht, heeft de trap. Hij staat uitgeschrocht. Ik no. oh, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> hey, tag hem dan, tag hem dan. Oh, Hij belt me op Discord, wacht. <laughs> Wie, trapnerd? Ja. Yo. Yo, man. Yo. Hallo? Hallo? Hey bro, ik ga je nu vijfstelen voor dan op Discord, oké? Okay? Heb ik al gemozen? Yeah. Yo! Yo! Yo TrapNut! Yo TrapNut, get ja, TrapNut! Wacht even, ik rejoin, ik rejoin. <laughs> hey bro, ik, ik praat nu of ik ga je gewoon killen. Yo. Pianus. Yo, fucka. Yo man. Oh, dit is een 2.0 met een oudere stem. Pianus. Hoe is hem? Hey, poik. Ja, Yo, oh, TrapNut, kom gewoon van in mijn base. Wat doe je? Pianus. Ja, ha <laughs> Ah oh, man. Bro, TrapNut legit... base. Ik word legit in 1v1 hè? Ja bro, je denkt dat ik ga winnen tegen jou. Ja nu. Nee. Ga weg, hoeveel gaps, hoeveel, gaps hoeveel gaps heb je? Ik heb 50 caps. 15. Boven 50. De bot is weg, wij is Ik heb 11 caps. doe gewoon even wachten, one man, ik heb 11 caps. Ja, ik wil eens screenshot uh, van je vertellen. Okay, was zo met dit, zo met dit? Ik heb nu 10. Ik, ik hit je gewoon maar nog. algemeen. Ja, ik wil wat publiek hier hebben jongens, Village. Kom hier even staan, ik wil wat publiek hier. Je kan letterlijk ja, aan zijn board. achterkant kijken. Hoe... Wacht, maar wacht, hij gaat sowieso ho Nee, ik, ik heb echt geen last. Ja, doe snel. Ik wil nu binnen een half minuut is krijgen. Op... Ik heb ziek. Ook... Okay. Even kijken. Nou, okay. oké. Okay. Ik, wel, ik heb ik ik ja, ga, Zeker, je op, ik kan het. Ik heb het. Ah, Stop. Stop. wacht, ga, wacht. Kom op, die kan wel. Zo, ja, dood, joh. Pak hem, Pak hem trap me. Pak hem. Kom op. Best staf. Best piled ride. Best staf. Zes staf. Kom op. Floetje moet zo dood hier, hè, jongen, jongen, jongen. Niet chasing, niet chasing. Floetje, we gaan op verder ja, niet trappen. Ik weet niet, man. Ik vind dit niet zo. Trap nou, pak de trapper. En dag. Nou, allebei tegelijk. Floetje <laughs> stress, hij kunt heel snel. Jup, yep, dat is. Dat heb ik ook. Yo, ik weet dat deze fight niet echt zo geweldig legit is gegaan. Maar ik zat in mijn trap base. Dat is onze al base, zeg maar, waar we is ingaan om te trappen en daar zat ik dus in. Ik heb ook veel clips aangenomen en die gaan jullie voor de rest zien. Dat ik ook met mensen trap die in Discord zitten. hebben We hebben wel een best gedaan. Al, al. Ja, kianen, ja, man. Oh. oh! Schrik me door. Oh ja, Alex. Nee, nee. Hey. Hey. Vol base, hey. vol base, vol base. Wacht, Alex? Landen in Lisboa. Landen in Alex, Alex mag eruit. Alex, Alex erin, Alex ren, Alex erin, Alex erin. Ho ho ho ho ho ho Alex Ho ho ho ho ho ho Bart zit aangedaan jongens Vloetje gaat kwikje, hij gaat kwikje, jongens Hij gaat zo wat kwikje, oh, jongens Alex, jongens. ik zit hier je vallen Ze hebben een Bart Ze hebben een Bart Ren Alex <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ze kunnen niet eens een twee weer twee beseffen Ai Uitgelokt Andreas, achter je oh. Pak oh, de potie jongens, zit bij hem in! Haha! Opgesplitst, opgesplitst, opgesplitst! Truis, truis, Alex, truis! We gaan het met Alex, Alex, Alex, Alex! Iemand bot, strek toe, toe! ja, maar strek toe! Ja, let's I go, let's I go, go. go. let's <laughs> go. <laughs> <laughs> hey, hey, hey, hey, yeah, go! Stop, pakken stop, stop, stop. Ik heb letterlijk geen gems bij, ik heb letterlijk geen gems bij. Kill maar alsjeblieft niet voor die DTA. Oké, kill hem, alsjeblieft, kill hem. Ik heb al mijn gems weggelegd voor het geval dat ik geban'd ging worden. Ee, Alex hier, laat me erin! Yo, Andreas, zo snel. Hij maakt, het hij maakt het uit, hij maakt het uit, hij maakt uit. Hij wil... Hoezo, hij wel? Kom <lacht> maar! Oh, ik ben <anyway. lacht> Yo! Ga eruit, ga eruit, ga eruit. Jij ja, niet trouwens. <laughs> so you know, you're not. Nee, Ey, knap, ik snap, ik snap. hold the fx. Heb ik ook. Hij wil de 2 bij 1 gaan winnen, dead guy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! Je gelijk oplokken, joh! Dit is de trap, bro. Kijk, ik wil eigenlijk liever niet doodgaan met ja, de. Ja, ik ook niet. Ja, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop. Nee. Drop, drop, drop, drop, drop. No. Drop, drop, drop, drop, drop. Ik dacht maar niet strengt ready is. Ja, tien seconden. Ik heb hem even up, ik heb hem ah. af, ik heb even op. Oké. Okay? Alex, help mij Waffen. <laughs> ja, Alex, dop. Oké. Okay. Alex, Alex, je bent zo op! Nee, nee, nee! Oh, Turing! Turing! Opsop. Uh, Richard. Oh, ja gedaan. Alex. Leuk oh. stinkt. Alex. Alex. Oh, uh. Alex! Nee! Andreas. <laughs> oh, valt. <God>. Oh, ze hebben niet! Nee, het oh, nee, water is de zo toxisch. <laughs> <toxik. laughs> Dit is zo toxic water. <laughs> Alex, ik heb hem. OOOOH, je <weak> Alex, Alex, je bent <laughs> nee. zo dom. Laat hem eruit, laat hem eruit, laat hem eruit. <laughs> drop, drop, drop, drop, drop, goal goal. drop. je gappels, drop je gappels, drop je gappels. Kijk, kijk, kijk, wacht, wacht, wacht. Laat me aan dit hoekie komen. Klaas, andere is personen... het zo snel. Nee, nee, nou. ik je ga je eigen echt waar. Ik was net te laat. Nee, dat kan niet doen. Ik kom! Ma, hoezo de fuck? Oh, ik zie hem! Hallo! Wat <laughs> was aan het even drop gewoon, drop gewoon, drop gewoon, drop gewoon. Ik wil je niet doodmaken. Waarom zou ik mijn set droppen? Ja oké, okay, dan killen we je. En dan wordt shoot boss. Ja, waarom zou je me dan killen? Dat is een goeie. Laat mij hem killen. Je bent... Je bent nou Je moet <laughs> <laughs> wel echt een keer je skin veranderen. Het is letterlijk een fucking... Nou, Alex, wat in? ...tegen de tubby met allemaal bro, kum Bro, ik heb... Op. Ik heb... Bro, ik, heb drie, ik heb fucking 20 durability op mijn hel. Doe ook regent. Alex wil niet redable gaan, hè. Dus je moet dan even opletten. No. Nou, nu killen we je ook gewoon hoor. Oh. Jij ja, rust ons om te fighten, dit is wat te vaak. Oké, okay, laat me even eens allemaal pas op drinken. Leef oh. maar, aan lekker gewoon? Ik heb allemaal gas weggedaan, dus. Zoals jullie zagen, waar dat we met zo'n fiction die dat we uiteindelijk hebben getript. Uh, was best wel lachen. Nu gaan we wat in zien die onze base zijn gerust. Um, en die we natuurlijk ook uiteindelijk gaan trippen, want dat is het hele doel van deze base. Ja, ik heb ze, ik heb ze, Alex, ik heb jullie, ik heb ons. Lekker team, ja, boeit me echt. Waar ik fight <laughs> ik een team was! Alex, ik heb agent! Ik heb Age, ik heb, ik heb Blok af boven, blok af boven, boven, blok af! Ik fight hem. Ik <laughs> op blok af hem. je de trapper. Oh Alex, wat ben je aan het doen? Alex, ik ga opdoen, ik ga opdoen, ik ga opdoen. Eén iemand maar, één iemand waar. En we hebben nog fout. Sorry. Ja, okay. oh, er zitten zoveel mensen in dingen. Oké, okay, Alex heb uh, Alex ga deze guy kutten. Kut die guy uit, die linker. Die ga ja, je volledig uitkrit. Ik ga deze guy even proberen te doen. Is er nog van ons klein? Nee, nog niet eens. Lekker dan. Oké, okay, ik slaap dit. Pult niet eens door van de bot. Nou. Ik ben hem aan het Alex. Let's go Alex! Ja, het is sowieso no effort. Ja, ik heb er een. <coughs> wat ben je aan het doen, Alex jongen, laat hem gewoon, laat hem hier niet doen Ah, Sita, dat is genokt. Ik weet wel wat deze guy doen do is, maar uh, het is niet het slimste wat je kan doen Oh Alex, hij is door, fuck Ik ga in trappen, oh We hebben hem bro, we hebben hem, we hebben, bro. Yo, kijk, een deze kijk, deze kijk deze guy dan Kijk deze guy dan, kijk deze guy dan, drop hem, drop hem Oh kut, ik ga door. hem Ja, zo doe even de achterdeur open Kom al ja. Ja. Lekker Alex Ik loop gewoon gewoon rechtdoor, ja ik kan iemand even kijken of hij hier toevallig ergens zo'n bard zit. Ik denk ja? niet. Hè? Oh, <laughs> ik kan iemand even F-Redless oh, doen. Dan dan doe dan even... Dan. Jongens, wees even stil. Nee. Kan iemand F-Redless doen? Hoeveel zijn die online? Vijf. Vijf. GG vijf. 20, 20. Alex! <laughs> <laughs> Spendie, uh... 20k, dat is de gunfactor. Oh, We kunnen hem ook treden. Oh! Alex een het Alex in het Dat vind ik ook goed. Ja? Yo, ik ben ja, getrapt, ik ben op, ik ben je ben Andreas, je denkt toch niet serieus dat wij dit gaan winnen, of wel? Jawel. We gaan ze Trapp trappen, wat denk je? We gaan trappen. We gaan we trappen? <laughs> ja, wij zijn u? hier zijn we trappen dus. hier zijn we, de sure, we trappen we nu. Andreas de Ik heb in en up, up zijn getrapt. Top. Perfect. Ja, maar maar top. Ma ja, daar, daar zit Alex doen. ook in, daar zit Alex ook in. Alex, ik laten. Theo, als ik je uit moet laten. Umpie is Ja, Umpie zit in die weg. Uit, Alex, je kan uit. Wie close dit, wie close dit? Andreas. Hé, je weet toch dat jullie redelijk kunnen gaan, hè? Ja, ik weet het. Eh, ga, ik ga dingen eens kicken, hoor. Ompie. Ja maar dan gaat hij juist een jaar weer vanaf. Echt? Ja, toch? Ja. Fuck. Komt er snel. Hé, iemand MSG, unpai. Oh, ik ben je, waar eentje, je, een eentje. je? Ze zijn down, ze jumpen down. Eentje maar, eentje maar. Nee, twee. Fuck, fuck, fuck. Alex is op, het top. Hij feest dwars door een fucking vent? Ja, bij mij ook! Oh, dat is Alex, laat maar. Ik zie geen niks. Shootie, ik ga op. Jointed, uh, ja. Alex, ik ga nu opdoen. Kom naar, kom naar fence gate. Alex. Oh kut. Oh, kut. Oh. Oh, we gaan reden. Boven. Nee, nee, we hebben, er twee. We, hebben er twee. we hebben er twee, we hebben er twee, we hebben er twee. We pakken ze. Ja maar die Bart zit boven. Hè. Dus, uh, ja, die Bart doen niks. kan hier die bart nooit komen. Bart kan hier niet komen. De Bart kan niks doen. Die zit helemaal boven. Ik weet niet wie ik heet, gast. We hebben, we hebben strength. we hebben alles. Je dus moet eigenlijk reloggen, man. Ik zie jouw intake niet. Jij moet reloggen. Ja, ik zeg ook. Ik moet riloggen. Ik heb oh, die guy sorry. in de drop-down getagged. Ik heb die guy in de drop-down getagged. Wat? Ben je oké, okay, André? Ja, nee. ik heb nog maar 10 caps. Maar ik kan extra. Je hebt, ik kan... heb dat de fall-offense open gedaan. Niet en doen. Een Nee. Een barkpot. Nee. Wacht, waar is open. die tweede guy? Wacht, tweede... Die guy is naar beneden Get... Ja, Nee, die guy is naar beneden gepeurlt. Wat? Hij is naar beneden gepeurlt. Ik zie hem. Nee, sinds ik hier ik ben heb ik wat food in de chest Hij gedaan. Hij zit hier beneden. Oh. Andres, oh. pas wel op dat je niet dood gaat. Ja, ik ga je wel dood. Hoe dan? <laughs> ja, omdat <not> deze guy... Alsjeblieft, <laughs> Deze guy. Oh, Olivier is diamond. Olivier is ook diamond. Zijn daar, Olivier naar beneden moet komen. Ja, Zio. Iedereen maakt food hier van ja. mm, elkaar. Yeah. Kijk, dit is mijn food voorraad. Lekker, lekker, lekker for shoot, lekker shoot. Ik heb geen old. idee welke jij bent. Ik heb geen idee welke bent. Deze linker, deze linker. Deze hier bij de blokken is... Dat ben ik niet. Hij is geprold, hij is prold. Hit hem, hit hem, hit hem. Jezus, glas. Blijf jij hem meten, blijf jij hem meten, uh, Bedankt voor de stack. <laughs> Lekker, boys. Ja, maar het kut er niet we kunnen midden, bro. Maar we kunnen maar hem ja, niet trainen. Nee, Maar boeien, boeien, boeien. Of, of. Ja, boeien, ik ga, ik ga, ik ga eruit. Top. Ja, perfect. Oké, okay, hier ga je om die faal. Hey, mensen zeggen, gaan we er uit? allemaal uitpushen nu? 3, 2, 1, push out, push out kan je de beest, de Ja, zin. ik heb erin, ik heb erin, ik heb erin. Oh, ja, jee, jee, blijf kijken, blijf kijken. Blijf. Ze jumpen allemaal, ze jumpen, ze jumpen. Blijf, blijf, blijf. Best case, yo, in. best case. Yo, in. Naar binnen, naar binnen, naar binnen. Oké, okay, gaan we doen? Ja, zeg maar wat je nodig hebt. Oké. Okay. Okay. Ik heb 16 gaps, boys, maar. Okay. Ik heb weer 18. Ik heb een 26. 3, 2, 1, go. En geef maar regen en absorb pad direct. Ik leg eruit, FPS. En streng, streng, streng, streng, streng, streng. Streng, streng, streng. Er is wel een curse, die curse. Ik leg er weer uit FPS. Ja, focus de mensen best, zonder invis, focus FTS de mensen FTS. zonder invis. Move, move, move, move, move, oh hij komt. God. Je hebt alles net gegeven. Je hoort gewoon regen, dat is wel belangrijk gast, dan kunnen we zo'n feit al winnen. Weet je wat je ja. ook kan doen? Met ze alle in zetten gaan, alle spammen en dan meteen diamond gaan, dat kan ook. Dat is mijn eerste gap, eerste gap. Focus mensen zonder invis. Over vijf seconden kan ik weer regen doen. Kurs, leg leg popen, ja? kurs, die ja. kurs, legt eruit. In flight, kurs, Over, curse lekker uit. Regen. We winnen deze fight, boys. 11 seconden absorb. Oh, ligt ligt ik wil ook gewoon speed poppen voor jullie. Hey, ah, aan yo. yo. Ik gooi yeah. meteen speed voor jullie. Stop. Ik word gefocust, boys. Ik word gefocust. Help mij. Help absorb. mij. Op absorb, op zo, op zo. Dank je. 15 seconden dan kan ik regen. Ik word ook gefocust. Goed Iemand komt naar beneden, boys. Iemand komt naar beneden? Ze kunnen reden, gaan. Wat zitten jullie? En kan regen, ik kan. Ik dat doen. Gewoon ja, regen, regen. Regen. Strength kan over 10 seconden. speed holden. En voor KQRZ. Hoe dat is, Joost? Je is speed 2. Nee, KQ. KQRZ. En dan streepje. We zijn 7 die ja, Ze kunnen reden, gaan. Ja, 7 die ik Ik kan stem geven. Ik kan stem geven. Ah, uh, oh, niet doen, niet doen, niet doen, we worden echt, we worden hier, uit... we worden hier, uit... we worden hier uitnummerd, ze zijn niet wat met 7, ze zijn een hele fictie is die Gast, we worden, nee, ze hebben Bart, ze hebben Bart in de muur Yo Gast, ik heb nog niet, 7, 7 caps, ik heb nog 7 caps Raad, raad, raad, raad, allemaal raad, allemaal raad, allemaal raad Oh, shhh Oh, het leek Nee, man Ze zijn allemaal in, ze zijn allemaal in Ze zijn allemaal in, ze zijn allemaal in Ja, ik weet niet Ze zijn in de base, gast Shoot, shoot Oh shoot, ruizen, ruizen in de base Strengd, strengd ik kan niet, kan niet. Strengt, ja, yeah, zo, strengt. Hé, uh, ja, uh, ja, ja, uh, ja, ja, we hebben erin. Nee, de... Hommo, Speed, ik ben boven de bc train, boys. Boven in de bc train. Lekker. O, kom, kom in, base. kom in, beestje. Ja, lekker, lekker. lekker Waar is de rest, waar is de rest? Yo, ik kom, ik kom. Fucking riser, jongen, homo. Moet hem of meekrit is geslit? Nou, dat nee. Hit die guy raar. Ik heb de elevator gedicht gemaakt, niet blokken zag die combo. Uh, hij Hij focust. Hij heeft geen gaps meer, denk ik. Yep. lekker. Natuurlijk krijg het Vloedje weer de kill hè. Bro, of course. Is is de Yo, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat zeker van like als super awesome zijn. Bram shout naar jou. Die hond noemt zo, omdat Bram veel te veel geld heeft gedoneerd voor die naam. Dus uh, ja, daarom. En dan wou ik dat ik de intro ermee begon. Dus um, ja. daarom dus die hond, en daarom dus deze intro en outro. Jongens, bedankt voor het kijken. Laat ik van een like als je niet hebt gedaan. Check zeker even mijn kanaal voor de rest. Abonneer en tot de volgende keer. Doei!